Ik krijg geen duidelijke reactie van het ABP op mijn aanvraag voor een vergoeding. Wat moet ik doen? Dit is de klacht van de dag. Welkom. Ik ben Lisa Veerkamp, klachtbehandelaar bij de Nationale Ombudsman. In deze aflevering behandelen we een klacht van een veteraan over de communicatie met het ABP. Een veteraan belt ons. Hij moest in het verleden voor het ministerie van Defensie werken met giftige stoffen, zoals chroom 6. Hij doet mee aan een preventief medisch onderzoek voor oud-werknemers van Defensie die allemaal met gevaarlijke stoffen hebben gewerkt. De kosten hiervoor moet hij zelf betalen en daarom dient hij een aanvraag in bij het ABP. De veteraan krijgt steeds maar geen duidelijk antwoord van de afdeling Bijzondere regelingen. Deze afdeling behandelt dit soort aanvragen. Daarnaast hoort de veteraan ook niet wanneer hij een beslissing kan verwachten. Na tien maanden neemt hij contact op met de veteranenombudsman. Een van onze medewerkers belt met de afdeling bijzondere regelingen van Defensie. En met snel resultaat, want dezelfde dag ontvangt meneer nog een mail. Daarin staat dat hij het besluit per post zal krijgen. En dat gebeurt ook, want de volgende dag hoort hij dat de vergoeding wordt toegekend. Moet u ook lang wachten voordat u een reactie krijgt? Neem dan een voorbeeld aan deze veteraan. Hij nam eerst contact op met de instantie en klaagde daar over zijn situatie. Toen hij maar geen antwoord kreeg, schakelde hij de veteranenombudsman in. En gelukkig konden wij hem daarbij helpen. Ik ben Renier van Zutphen. Ik ben de Nationale Ombudsman. Wij staan met meer dan 170 collega's voor u klaar. Voor uw grote en uw kleine problemen met de overheid.